In deze screencast leg ik jullie kort uit hoe de cartoonist werkt. Een stripprogramma binnen het programma Creaza. Via Fronter kom je bij Creaza, ga je naar de tegel Creaza. En je ziet hier een aantal mogelijkheden. Een aantal personages, achtergronden, tijden waar je uit kunt kiezen. Nou, ik pak even jij en ik. En dan klik ik op creëren. Dan kom je in het programma terecht van de cartoonist. Je ziet hier aan de rechterkant de achtergronden waar je uit kunt kiezen. Dan klik je hier op personages, dan kom je op verschillende personages. Je hebt een aantal requisieten die je kunt gebruiken in je scènes en een aantal stripeffecten. Aan de linkerkant zie je een menu hoe je het kunt opslaan, afdrukken of exporteren als pdf. En hier, dit zijn de teksten die je kunt toevoegen aan jouw scènes. Hieronder is eigenlijk het storyboard. Nou, als je op plus klikt, dan komt er elke keer een drie dia bij. Ik heb dus nu drie scènes. Ik ga naar de eerste scène. Ik doe zelf altijd eerst de achtergrond. Oké, okay, de achtergrond van de eerste scène klikken, slepen en klaar. De tweede scène is ook in het theater klikken, slepen en klaar. Hoe eenvoudig is het? En de derde is in de kleedkamer. Goh, dan wel in de sporthal. Nou, de scènes zijn klaar. Dan ga je naar de personages. Je klikt op een personage en nou, die kun je toevoegen. Je kunt ze kleiner maken. En wat een leuke extraatje is, is dat je hier kunt kiezen voor de emotie van de persoon. Ik kies voor vrolijk, ik kies voor verdrietig of ik kies voor boos. Nou, ik pak even vrolijk. En uh, je kunt nog een andere toevoegen, een jongen. Nou, die is eigenlijk misschien een verhouding een beetje klein. Zo. Oké. Okay. Um, dat, uh, dat zijn de personages. Wat kun je dan uh, verder? Je kunt zeggen, ik wil een requisit toevoegen. Bijvoorbeeld frisdrank. Nou, die is veel te groot. Dus dan kun je dat een beetje kleiner maken. En dan kun je draaien. Zo. Dat ligt hier op de grond. En uh, je zou kunnen zeggen, je kijkt gewoon even wat in jouw verhaal te gebruiken valt. Um, je wilt natuurlijk dat personages iets zeggen. Nou, dan kun je kiezen van, ik wil een tekst toevoegen. Nou, die komt er eigenlijk meteen in te staan. En dit is een gewone tekst. Hier zou je nog een opdracht aan kunnen geven. Uh, wat zeggen ze? Maar je kunt ook zeggen: van oké, okay, ik wil een echte tekst toevoegen. Dan ga ik even terug. Een tekstbel. En dan pak je dat gele puntje, dat sleep je naar de mond toe. Hoi, Sven. En. Je gaat terug naar de inhoud en je zegt, oké, okay, een gedachte van deze jongen is. Ik doe net of ik haar niet hoor. Oh. Oké, okay, dus je ziet hoe eenvoudig het is om teksten toe te voegen. En uh, als je klaar bent, dan ga je naar de volgende scène. Uh, je kunt ook zeggen, oké, okay, ik wil nog wat vormen toevoegen. En hier kun je een vorm pakken om uh, bijvoorbeeld zo daar iets in te zetten. Um, nou, dat kun je ook weer verwijderen als je daar spijt van hebt. Je kunt ook zeggen, ik wil een afbeelding toevoegen. Nou, dan moet je eigenlijk al afbeeldingen hebben toegevoegd. Nou, dat heb ik niet, zoals je ziet. En je kunt ook een geluid toevoegen. Dan krijg je dit schermpje. Dan zeg je toestaan. En dan kun je eigenlijk hier opnemen. Dan kun je je eigen stem opnemen. En dan krijg je dat dat in jouw slide, eigenlijk in jouw scène, wordt toegevoegd. Uh, hij slaat eigenlijk vanzelf jouw strip op. Daar hoef je niks voor te doen. Kijk maar naar het portfolio. En dan zie je dat mijn strip hier is toegevoegd. Nou, dan kun je dat weer bewerken en uh, je kunt dat bekijken en beheren. Als je denkt van ik wil hem weggooien, dan klik je hier en dan zeg je verwijder het huidige werk. Nou, dit is uh, een korte uitleg van het programma. Ik wens je heel veel plezier daarmee.